Waarom heb je überhaupt een creatief bedrijf opgericht? Je wil de vrijheid om te doen wat je wilt. Om te kunnen doen waar je het meest van houdt. En dat is het maken van hele toffe projecten op je computer. Snel betaalde facturen zijn belangrijk bij het beschermen van je creatieve droom. Dat is waar FilePurge mee kan helpen. FilePurge is heel simpel. Wanneer je klaar bent met het maken van je digitaal product op je computer... Upload je eenvoudig je bestanden en vul je de afgesproken prijs en factuurgegevens in. Je klant krijgt een betaallink, betaalt de factuur en wordt vervolgens doorgestuurd naar de downloadpagina. Hoera! Je klant is bediend en je factuur is betaald. Het geld wordt toegevoegd aan je valpurch saldo en kan binnen één werkdag al op je bankrekening staan. Onze aanpak resulteert in betalingen binnen enkele uren of zelfs enkele minuten. Dit betekent meer tijd voor je passie en minder zorgen over onbetaalde facturen. Creëer jouw vrijheid met FilePurch.